Dag Chris, de economie trekt aan. Bedrijven zijn volop aan te investeren in groei, in innovatie, nieuwe technologieën. Men zoekt middelen en een aantal bedrijven kijkt daarvoor nadrukkelijk naar de beurs. Chris Kippers, analist bij de Groof Peterkam, is de IPO-markt weer hot? Ik denk het wel, als we kijken naar de korte onderbreking die COVID natuurlijk ook in deze markt heeft veroorzaakt, zien we toch wel sinds de tweede jaarhalf van vorig jaar, 2020, een enorme heropleving. En als we kijken naar de cijfers voor 2021, in de eerste jaarhalf bijvoorbeeld, werden er voor meer dan 200 miljard dollar deals gedaan in de IPO-markt volgens D-Logic, wat toch wel een zeer groot bedrag is. We hebben nog geen recentere cijfers voor Q3 en Q4, maar dat zal ook in die grote orde zijn. In welke fase zoeken bedrijven eigenlijk geld op de beurs? Als we kijken naar een bedrijf natuurlijk die groei nodig heeft of die kapitaal nodig heeft, kan je eigenlijk over elke fase spreken waarin een bedrijf eventueel geld zou kunnen ophalen. Wat we natuurlijk vandaag klassiek zien, is inderdaad dat die laatste fase, inderdaad nog die groei te gaan zoeken, wordt nu de beurs meer gebruikt dan misschien de privémarkt. Maar als je rekening houdt met bijvoorbeeld technologische bedrijven of biotechbedrijven of bedrijven die gewoon in een heel vroeg stadium zitten, is de beurs altijd een ideaal kanaal om geld op te halen. De IPO-markt is hot, hebben we gezegd. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die hun beursgang hebben afgelast. Denk bijvoorbeeld aan Coolblue recent, ongunstige omstandigheden, volatiele markten. Wat is er aan de hand? Ja, als we kijken, reeds voor de zomer hadden we er een paar. Nu ook inderdaad, na zomer, na augustus, zag ook een aantal uh, beursgangen die afgelast zijn. De redenen zijn uh, meerdere soorten. Je hebt bijvoorbeeld waardering die inderdaad zeer hoog is opgelopen voor de vraagprijs voor de transactie. Je kan ook hebben dat investeerders gewoon te weinig aandelen krijgen. En ik denk, als we specifiek inderdaad kijken naar blue was het wel zo dat inderdaad, er inderdaad een redelijk bedrag opgehaald enerzijds, maar met een beperkt percentage vrij verhandelbare aandelen, free float, waardoor eigenlijk inderdaad bepaalde grote partijen minder geneigd waren om in te stappen. En natuurlijk was de waardering die geëist werd misschien ook wel hoog opgelopen. Dus we zullen zien of ze zullen terugkomen. Als we nu naar de nabije toekomst kijken, Chris, zijn er dan nog perspectieven op beursgangen? Ik denk als we kijken naar de tweede jaarart van dit jaar, we hebben nog geen formele cijfers, maar het is wel duidelijk dat ook dit stuk van het jaar zeer mooi zal zijn. En als we kijken naar de pipeline voor volgend jaar, ziet er ook, ook nog altijd zeer goed uit. Als we gewoon naar enkele recente voorbeelden kijken, zien we bijvoorbeeld dat Volvo Cars pas genoteerd is geraakt. Weliswaar iets minder opgehaald dan verwacht, maar toch, het is mooi gelukt. Ook als we kijken naar OVH, Cloud Systems in Frankrijk, is mooi aan de beurs gegaan. En meer dichter bij huis, hebben we toch Onward naar de beurs gebracht. Met, laten we zeggen, een kleine 90 miljoen euro die is opgehaald. Dus er zijn nog altijd mogelijkheden vandaag om naar de beurs te gaan. Chris Kippers, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.